Hallo, we gaan nu snel aan de slag met het maken van onze Google Site. Want die hebben we nodig om die escape room te bouwen. He, typ gewoon in Google Site. En nou, heel simpel, dan kom je bij Google Site. Het is wel handig om een... Hier zie je dat ik ben ingelogd. Dus maak je Google account aan, he, zodat je uh, je site goed kunt terugvinden en opslaan. Nou, hoe werkt het? Klik hieronder op Nieuwe site maken. En dan komt jouw eerste website al tevoorschijn. Nou, de website heeft uiteraard een naam. Laat hem escape room 1. Oké. Okay. Nou, je titel van de eerste pagina. De start. Dubbele punt. Je ziet hoe makkelijk het is. Wil je een andere achterkant, dan kun je een afbeelding uploaden of je kunt hem selecteren. En nou, hier kom je dan bij de galerij terecht. En nou, dan kun je er een eigen... Huppakee. Ja, de start. Dat vind ik wel een mooie. Nou, wil je iets anders? Hè? Hier heb je nog... Oké, okay, ik wil een grote omslag. Hop. Ik wil een grote banner. Ik wil alleen een banner. Of ik wil alleen een titel. Dus uh, deze. Yes. Hoe ga je nu verder? Want je wilt natuurlijk je website vullen met tekst. Nou, hier zie je twee dingen. Je kunt zelf een helemaal opbouwen met tekstvlakken, een afbeelding, iets uit je drive, iets invoegen, embedded code. Of je kunt zeggen, nee, ik pak een layout. Daar heeft men al over nagedacht. Dus ik wil bijvoorbeeld deze. Uh, wat gaan we doen? Hop, dat is de kop. Hier kun je, hier komt de invulling. En hier kun je dan klikken en dan zeg je, oké, okay, ik wil een afbeelding uploaden. En dan pakken we even een tip. Hop. hier bij de afbeelding kun je even zeggen, krop bijsnijden. Of je kunt hem passend maken. Dat doe ik meestal. Of je kunt hem ook nog koppelen aan een URL. Dus dat is een linkje die je vindt op een website. Waar je naartoe wil verwijzen. Of je kunt een linkje maken naar je eigen pagina. Een andere pagina. Maar dat laat ik je nog een andere keer zien. Verder kun je hier nog even zeggen van oké, okay, ik wil de achtergrond wat veranderen. Nou hier wordt die grijs. Je kunt ook blauw maken. En je kunt je eigen afbeelding erachter plakken. Um... Laten we eens even kijken. Dan deze. Hop. Nou, is een beetje druk. Um, dus dat willen wij veranderen. Ik wil hem gewoon mooi grijs maken. Zo. Ja, dus zo zie je dat je een beetje moet gaan spelen van hoe ga ik dat inrichten. Dus wat hebben we nu gemaakt? We hebben een website gemaakt. Je hebt een paginatitel. En je hebt al een stukje tekst toegevoegd met een layout. En een plaatje toegevoegd. Nou, hieronder zie je natuurlijk nog van allerlei dingetjes staan die je kunt gebruiken. Die gaan we ook gebruiken. Maar wat ik alleen nog even wil zeggen is, oké, okay, ik wil embedded code toevoegen. Wat is dat eigenlijk? Code insluiten. Dus je kunt iets insluiten vanaf het internet. Nou, ik heb bijvoorbeeld een ThinkLink. Dat is een programmaatje die je kunt gebruiken om aan het plaatje allerlei mooie dingetjes te koppelen. En die komt eigenlijk heel erg goed van pas bij een escape room. Oké. Okay. Nou, eens even kijken. Als je altijd iets wil insluiten, dan moet je altijd klikken en zoeken naar iets van Share. Yes. En hier zie je alweer dat Embedded staan. Dus dan kun je dit copy. Ja. Ga je naar je escape room. En dan zeg je, ik wil die code hier ook hebben. Plakken. En dan zeg je volgende. En dan zeg je invoegen. En hop, daar is al je afbeelding. Hoe gaaf is dat? Nou, dus zo kun je eigenlijk een afbeelding van een website makkelijk weer invoegen. Nou, dat is het eerste even wat we geleerd hebben. En snel naar de volgende video om weer verder te leren.